Klein. Nou. <laughs> Jij hoeft er ook niet op, drinken. ik. Jij ook even rondlopen. Oké, ik ga even even de leesjes <laughs> kunnen. Wil hier echt eten? Nou, die testen mag eindelijk rijden. Yay. Even een rondje door de bak lopen. Ik kan eens even kijken. Ja hoor. En dan het moment. De eerste keer. Even door de bak heen stappen.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 Weet je wat? gaan morgen maar galopperen. Dus zo klein wasje. Dat is echt niet normaal. Schattig hè. Dat is ongeveer zo. En nu ben ik veel langer. <laughs> Zullen we even laten zien hoe lang je nu bent of wel? Oké. Okay. Laten we dat ook even zien. Dank u wel.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 Ja, kennen en... Maar ik denk niet dat we ja. er kunnen verkopen aan iemand die we kennen. Nou, misschien wel iemand met een verband met iemand anders. O, zo zo. Dus Zonder omdat mensen weten dat bel te koop komt te staan, dat ja, dus dan... Ja, bijvoorbeeld niet dat het zo is, maar uh, dat nichtje van Kim, Laila, daar zou ik er echt dolgaan willen verkopen. Ja. ja.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 Dus niet te groot, niet te lang. Nee, niet te en zwaar. sowieso uh, ouder dan 9 jaar te verkopen, denk ik niet aan. Weet niet, het ligt eraan hoe klein iemand is. Nou, ik wil wel. Gewoon iemand die nog niet zo goed kan rijden. Waarom? Nou, dus voor Bel ook weer een keer een uitdaging. En dat ik denk dat Bel het geweldig gaat vinden. Ja, met ja. zijn mama Bella. Ja, mama Bella. Ah, oh, mama Bella. Net zelfs Rona, nu mijn tweede moeder is.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 Hoop ik. En wat maakt dat dan anders? <laughs> ik kan het nog zien. Dat is waar. Dat is dan weer een voordeel. Nee, het nadeel is, is, dat niet meer bij mij. Ze moet anders. Maar ze mag altijd terug. Altijd, ja. Altijd. Goed. Daar <laughs> hebben we de zakdoekjes voor. daar <laughs> komt goed. Jij bent het kind. <laughs>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 En daar zijn we bij de fokker van Bella, meneer Jan. Ja. Hallo. Ja. En hier is echt. Kijk jongens, stal ja. Serieus, want zo heet het land hier toch? Het land heet hier niet zo. We wonen naast het bodemnaal En daar had ik een stukje land gekracht in de waterklep. Ja, dat is zo. En vandaar de naam? De hebben we hebben de stal ervan gemaakt en toen hier heen verhuizen, hebben we de stal namelijk chocolaat. Superleuk, ik ja. vind ja. het leuk. Ja, <laughs> dat is hier van 1920. Okay. zo lang al? Ja. ja. ja. ja ah, wat leuk! Ja, wel B-polis Kom eens, kom! En ze zijn allebei drachtig hè? Ja, is goed is wel. Dat ja. ja. is dus een halfzus so, van... So, ah, so, so. oh. en hoe heet zij? Ze Bonita. Bonita. Bonita. Bonita denk je, zoek het maar uit. Die lijkt er natuurlijk helemaal niet op. Hallo liefie, kijk eens. Hier, Happy. Ah, dat is wel lekker hè? Ja, zie je wel. Het kan wel. Ze heetten dus allemaal pettenhaken. Dat is met die p. Ja. In de achternaam of de voornaam. Het begint ook altijd met p. Bonita. Ja. Ja. Pas. Noem maar op. En dat is gewoon een aardigheidje, maar dan hebben we BB, dus als het BB is, en BB, een BB, dat was ook heerlijk. mooie Ja. Yeah. Dus die ponies dat zijn allemaal een <laughs> <Ja. laughs> Nou, het wordt toch wel liefde Tess? Daar is het wel in dat stukje. het achterste stuk? Hier, ja, daar Ja. En dat was op een zaterdag. En wij waren uh, met de andere pony waren we naar de keuring. Ja. Yeah. En toen zijn we morgens weggegaan en heb ik niet naar mijn bed gekeken. De avond ervoor wel. Maar ze moest nog een week dragen. Dat veulen is daar geboren. Die is onder die afwachting doorgegaan. Die is onder die afwachting doorgegaan. En die is daar ook overgegaan. En hoe dat nou is, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik dus niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Toen liep ze voor het huis, opgezond. Toen kwam die buurman langs met zijn zoon en zei, hé hey Jan, de, de Veulen voor het huis. Oh, zei die buurman. Moet je niet eh, druk over maken, want daar gebeurt nooit wat verkeerd. Hoor. Dat gaat nooit verkeer. Toen kwamen ze na een half uurtje terug. Hier liep de Veulen. Nou, ja, maar het is niet goed. Nee. Toen zijn ze naar die buurman gegaan, die heeft paren. Die zei, van daar loopt de Veulen voor het huis, dat komt niet goed. En die koning is daar in dat weiland gebleven. Ach, niet dat we veulen Nou, Toen heeft die buurman ze in deze stal uh, gedaan. Toen kwamen wij s'avonds ter, ter, terug en toen kwam hij. Hij zei: Je hebt veulen in de stal hoor. Oh, verschrikkelijk kunnen we dat. Ja, niet dat er veulen waren, mm. maar dat het zo. Ja, ja dat, was. dat ze dat er tussendoor ja. gevloept was. Dus dat oh. heeft Bella gedaan? Ja. Dat heeft Bella, jouw ponnetje, ja. dat, dat gedaan? Die is ook een week te vroeg geboren. Ik ook, een soort van. Nou, jij 12 dagen. Ja. En hoe oud is Bonita? Die is eh, negen jaar. Is dus eigenlijk mee begonnen. Hier is mee begonnen. En dit, nou, is? dit is Brigitte. Brigitte. Brigitte. Brigitte. Brigitte Bordeaux. Brigitte. Brigitte. Dus Brigitte hier is dus alles mee begonnen. Mee begonnen. Een mooie pony hoor. 19, nee. Deze is heel vaak kampioen geweest. <laughs> heel vaak. Leuk. Wat zes keer, denk ik. En vanuit Brigitte is er gekomen. Brigitte is Babette. Brigitte. Dit is Brigitte. Babette. Is Babette. Nee. Bernadette. Bernadette. Oh. Brigitte. Yeah. Bernadette. Yeah. Babette. Yeah. Bella. Bella. <laughs> en wat klopt er niet in het rijtje? De kleur. Nee. <laughs> en hier hebben we de vader. Dit is de vader. Dit is eagle eye. Daar moeten we eigenlijk naar. Eigenlijk zo, hè? Ja, en dan ja. zo. Dit is ja, het. Zo. Ja, zo. Zo is het gefokt? Ja. En dan heeft u een vos? Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee. Ze <laughs> dus was daar ook wel een reden mee om te verkopen. Hè? Ja, oh toch wel? Nou ja, ik heb bescheid natuurlijk. Dat snap oh, ik, want het is echt een geweldig paardje. Ja, alleen dat moet natuurlijk niet. En ik ben al lang blij dat hij nou zo goed trekt. Ja, ze is echt, uh, ze heeft een wereldhuis nu. Ja, dan dus is het helemaal klaar. Dat is waar. En dat dan is waar. ik daar ook niet meer over. Nee, dat snap ik. Nee. punt. Maar ik heb nog op punt gestaan toen hij in de Helmut, Helmut was Dat was ja? staat. Om een dag terug te komen. Ja? Dat heb ik nog wel overwogen. En wat had u dan met haar willen doen? Dat weet ik niet. ik niet. Je... Nee, <laughs> ik had er een veuletje bij willen pakken. Maar dan had ik een probleem. Dus dan zou ik wel een heel passend Hensie moeten zoeken. Hè? Geen vaste. Geen en dan heeft u een mislukte Bella gefokt. Precies. Daarna zijn we, nou niet op zoek, maar zijn we de moeder van Bella hebben we bezocht. Nou, we zijn onderweg naar de moeder van Bella. Ja. We zitten nu al een uur in de auto en we moeten nog een uur. Ja. En het is hier echt alsof we in een ander land zijn. Het ja. is helemaal sneeuw en ja, koud was het ook wel bij ons, maar niet zoveel sneeuw. Bah. we zijn even op de veluwe, dus dat is kort. We zijn in o halen. Hooghalen. Hooghalen. En we zijn bij de eigenaar van Babette. Kunt oh. <lacht> <het is> ook... <lacht> u zich even voorstellen? En even wat over Babette vertellen. Ik ben Harold Brunsting. En uh, we hebben de pony's voor de kinderen. Babette hebben gekocht als eerste pony. Om uh, leren met dieren om te gaan. En daar hebben ze ook de eerste uh, pasjes op gereden. En uh, ja, nu is hij meer eigenlijk voor uh, de fok. En daar is Tess? Nee, dat is Bella niet. Nee. Dat is Babette. Babette, de moeder van Bella. Heel goed. En Babette is 1,28 hoog, hebben we net in het paspoort gezien. En hij is... is 6 centimeter groter. Ja, hallo schat. En dit is er zoon, Rakker. Ja, Rakker is van vorig jaar. mei geboren. is nu bijna een jaar. Hij doet hartstikke goed. Hij kan af en toe al een beetje Henkse streken. Maar dat hoort erbij, ja. Oh, hij is wel heel mooi. Ja. En wie is de vader van Rakker? Een Engelse, down. en we staat in Zwelo. Ik had afscheid genomen van Sterren wat ik bel, wat heel moeilijk was. Ik ben nog niet gelijk gaan kijken naar boemies, want ik vond het eigenlijk een beetje. Toen, na een tijdje, dacht ik: Oké, okay, weet je wel, ik wil toch wel een nieuwe Dat ja, Nou, ik wil ook sowieso al, maar ik durfde de stap te maken heb ik verschillende ponies gezien, ze hebben ook naar verschillende gaan kijken. Alleen toen zag mijn moeder op een gegeven moment op Facebook, ja op Facebook, zag ik mijn moeder Bella. Toen hebben we filmpjes en foto's van haar gekeken. We vonden haar eigenlijk nog een beetje te jong, alleen ik was helemaal verliefd. Zo, en nu zijn we bij Bella. Mijn eerste keer bij Bel en die poel. Nou, Bel die was nogal heel erg vlug en ze was en je merkte wel Anne dat ze nogal jong was. Maar ik moest en zou deze pony hebben. Ik wil geen ander. En al die wapens, die moet ik maar rijden. Ja, noem maar stappen. Beetje doorstappen. Dat is eraf. Nee, ik moet stappen hebben, dit is eraf. Maar even stappen. Stap. Even. Ik dacht dat ze kwam. Nou.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 En uiteindelijk kwam mijn broer ook nog binnen van uh, met een liedje ik en mijn bonnie. Dat is ook wel heel grappig. Toen zijn we naar beneden toe gegaan. Oh, goed. Oh. tas hij is voor jou. <laughs> Zo, Bel heeft lekker koer gekregen. De meisjes zijn even, weet ik niet, aan het doen. <krijg>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 3 zijn jullie klaar voor? Twee, zeker weten. Eén, ja, kom maar. Heel goed. Dan ga je stappen, jongens. Stappen, doe maar. Nou, er zijn ze hoor. Hart voor paarden. Maar wat schet onze verbazing. Ze rijden hier samen met de cowboys. Oké, okay. hallo Oeh, dat is niet nou, daar is het test klaar. Het uh, belgen. We hebben even een korte pauze en dan kom je. Hoi, hoi. Zo. nou, heel goed doel. We zijn bij de WOS, kijk daar. En die maken een film, kijk daar. En ja. foto's daar voor trouwen voor één dag. Dus zullen we zullen nou zo even gaan vragen hoe het nou precies zit.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 Ik probeer het Spaans pas aan te leren, alleen wel is het niet echt zo Spaans, wel als meer een Nederlander, hè? Ja. Yeah. Nee. Maar ik heb doorgezet totdat ze uiteindelijk wel gewoon dit heeft gesprongen. En zelfs hoger. En daar ben ik super trots op. Want ze heeft het We hebben het toch doorheen gezet en hebben het gedaan. Ik ben best trots op ons. En hoe ze nu springt, Oeh, ze weigert af en toe nog, maar dus niet heel vaak. En ze springt er overheen. Ik heb laatst nog super hoog met. Nee, dat was 80 centimeter. Echt super cool. Ik moest alleen mijn benen eraan houden, niet zoveel met mijn handen doen en ze ging. Ik moest haar trouwen geven en dat gaf ik er Wel is echt een super En ik zou er nooit van mijn leven kwijt willen. Alleen. Ik heb er nu nog eventjes. Dat eventjes is vooral voor De wereld. Lief, klein, licht en. Ik hoop dat ze een goed thuis krijgt. Dat ze leuke vriendjes en En dat ze het net zo goed krijgen met zo'n vriend. Vandaag gaan we de tweede video opnemen in de serie Bella verkopen. Wat gaan we vandaag doen, Tess? Wij gaan vandaag foto's maken. Waarvan? Van Bella. Dat snap ik.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 van een beetje schijn van de voorkant, goed van de zijkant dat je kan zien wat de mooie lucht ze heeft. Oké. Okay. Ja, van de beetje... kont ook. Nou, als je van een lekker kontje houdt. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, ja ze ik weet een mooie kan... staart. Ja, dat is ja, wel ja, hard. Kan is een beetje achterste Ja. Nou, dus ik kan nou, eerst doen. En wat doe je ja. met de achtergrond? Ik neem aan dat we niet deze plaspalen ja, op de achtergrond zetten. Neutraal. Ze te... denken we hebben daar de parkeerplaatsen. Ze hebben die mooie bomen, mooie bosjes. En dat staat netjes achter. Rustig. Okay. Dus is rustig achtergrond. rustige achtergrond. helemaal ja. ja, goed. Komt helemaal goed. We gaan aan de slag. Ja. Oké, okay, maak dit nog even schoon. Wil je meer tips over uh, paard fotograferen, dan zal ik de video even linken. Hebben we hebben pas geleden toevallig een video gemaakt over tien tips. Toevallig. Toevallig. Ja, dat is wel toevallig. Kom zo uit. <lacht> tien tips als je je paard nou, Ik weet niet wat er valt het hoofdstel maar ik heb zwarte vingers. Mm -hmm. Nou, hier gaan we de foto's maken.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 nou, Tess moet een beetje op afstand staan, want de bedoeling is dat uh, de pony op de foto komt en niet speciaal Tess erbij. En Kim staat daar om geluidjes te maken. Um, ik sta heel erg blijkbaar voor. Kan je zo zeggen dat we uh, recht naar voor mij staan? Ja. <laughs> <laughs> okay, uh, up, up, up. En oh, dat is de staart. Gisteren ging ik experimenteren. Houd hem maar. Ja, die kan ook houden. Moet echt? hij dat? Hallo. Oh, ja. oh, We sta je, zo mooi. Je stond zo mooi. Bel. Ja. Oké. Ja, nou, Erna, die controleert even of de foto's goed zijn. En nu moet ze de volgende positie. Nu moet je, uh, ja. ja. je, je rechts staan. Recht Ik ben een uur ja, oh, maar ja, maar, ja. <lacht> Mooi. Oh, dan gaan we nu. Ben ik ben een knapperd. Zullen we zadel? Nee nee nee, want nu krijgen we nog schuim of zo. Of, ja, we nog, nog een, een beetje schuim voor. Schuim ja. voor voor, toch? maar daarheen. Ja. We zijn op de volgende locatie. We hebben hier allemaal mooie paarse lavendel. En nu gaan we wat meer ontspannen foto's maken. Gewoon voor uh, Nog wat meer. Uh... Nee, nog niet. En zeker niet zoals je er nu uitziet. Maar gewoon wat, uh, wat vriendelijker foto's, minder wedstrijdachtig. Dan gaan we naar de volgende locatie, dat is het lijntje. En dan gaan we daar nog even foto's maken. We hebben nu koolzaad achtergrond.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 Nou, Erna die is tevreden, toch? Ja, ik ben tevreden. Hoeveel Anders foto's heb je? 333, 333. Dus zoveel foto's heb je nodig om een verkoopfoto ertussen uit te gaan halen. je ja. wil natuurlijk je pony wel op de mooist mogelijke manier eventjes laten zien. Natuurlijk, Ja, hoor. We waren hier om 9 uur en het is nu half 12, dus ja. je hebt wel een halve dag ervoor <laughs> nodig om dat even te doen. En ah. buiten dat je een echte fotograaf nodig hebt, heb je ook nog de statieruiter nodig.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 iets heel anders doen, nou ja iets heel anders, ander soort video. Uh, vandaag ga ik laten zien hoe ik een advertentie voor Bel zal gaan maken. Nee, ik ga hem nog niet plaatsen. De advertentie komt pas per 1 juli daadwerkelijk online, dus dan ga ik hem op verschillende websites plaatsen. Toch zal ik die website wel ook even laten zien, zodat je een idee hebt waar je zou kunnen kijken als je een pony zoekt, maar ook waar je je pony of paard kan plaatsen als je die dus uh, zou willen verkopen. Uh, ik heb niks met de website, word er ook niet door gesponsord of wat dan ook, maar dit zijn wel de websites waar wij zoeken of zouden zoeken en waar wij dan uh, Bella te koop gaan zetten. Uh, Bella staat natuurlijk ook gewoon bij ons op onze eigen website. De meeste mensen zullen dat niet hebben, maar als je dat wel hebt is het wel handig omdat je daar al je informatie eigenlijk kwijt kunt en uh, dan kunnen mensen dus wat uitgebreider dingen lezen omdat je dat niet per se altijd kwijt kan in een advertentie die uh, op andere websites neergezet wordt. Dus ik ga jullie meenemen naar de computer en dan op de computer laten zien hoe ik dan een advertentie voor Bel maak en waarom ik voor sommige dingen wel kies en andere dingen weer niet kies. Dus ga maar mee. Oké, okay, we zijn nu dus bij de computer en ik heb Word even opgestart omdat ik denk dat dat handig is om eerst je advertentie eventjes in Word te tikken en dan kun je hem daarna kopiëren en plakken naar waar je hem hebben wil. Um, eigenlijk begin ik altijd... Tenminste, lijkt mij logisch met de naam. Dus uh, Bella. Maar dat is niet haar volledige naam. Zij heet Bette Akkers. En dan met een comma S: Bella. Nou, het is dan ook handig om daar andere informatie neer te zetten. Zoals: uh, geboor, oh, geboorte datum. Uh, natuurlijk, of het een merrie of een ruin is. En hoe hoog ze is, dus de stokmaat, uh, kleur. En zo zijn er dus een heel scala aan uh, dingen die je aan informatie neer zou kunnen zetten. Ik heb dit natuurlijk allemaal al gedaan. En om jullie niet te vervelen met allerlei dingen die ik aan het intypen ben, pak ik even de website erbij. Zo. En alles staat bij ons natuurlijk al op de website. Nou, Ik zal hem helemaal groot maken, Ik kun je lekker veel lezen, hoop ik. Ik zal hem nog groter maken. Zo. Nou, we beginnen dus met dat Bella een 6-jarige welspony is, dat het een C-pony is. Dat vind ik persoonlijk, als ik naar advertentie kijk, ontzettend belangrijk. Omdat, uh, ja, je wil een C, een D of een E. En dan kun je alle A en B's wel bekijken, maar... Soms wil je dat niet, dus ik zet er wel bij dat het een c -pony is. Nou, haar volledige naam bent de Bella. Haar sportnaam is Sweetiebell. Ze is ook al ingeschreven bij de KNS. En nou, bij ons staat er dan wel bij dat ze per 1 juli verkocht wordt. Um, wij hebben ervoor gekozen om video's te maken. Omdat het handig is als je een paard of pony gaat kopen. Zodat je daadwerkelijk kunt zien wat de gangen van een pony zijn. Uh, dit eerste stukje heb ik van uh, Eswa gejat. Want dan laten we Bel helemaal overal zien. Ik vond het erg leuk in haar verkoopvideo. Uh, ik weet niet of zij hem gemaakt heeft, maar van een pony die bij haar op stal stond. Die is inmiddels verkocht. Uh, wat ik wel jammer vind, is dat in veel verkoopvideo's we alleen dit te zien krijgen. Dus Kim. Nou, Kim is niet de eigenaar van de pony. Kim rijdt Bella bij. Die rijdt dus op een andere manier dan dat Tessa rijdt. En het is ook niet zo dat als je uh, een pony hebt die heel goed netjes kan lopen dat jij als je die, uh, die beheersing van het paardrijden helemaal niet hebt dat jouw pony dan ook per se zo gaat lopen. Hij weet wel hoe het moet maar dat wil niet zeggen dat jij dat er ook uit kan halen. Dus uh, daar is wel, zijn wat meer skills voor nodig. Dus wij hebben ervoor gekozen om, even kijken hier, Tessa uh, apart te doen van Kim en zo kan je dus zien dat als een ruiter op een andere manier rijdt de kon dus ook op een andere manier loopt. Dat vind ik persoonlijk in ieder geval uh, eerlijker. En uh, dan kan je ook beter verschil zien tussen hoe jouw dochter of zoon zal rijden als die nog niet zo ervaren is of juist als die wel heel ervaren is. Wij hebben er dan nog voor gekozen om het hele verhaal van Bella te maken. Ik kan me voorstellen dat je dat niet wil of niet kundig genoeg bent met video's maken. <coughs> maar voor ons is het wel heel leuk om die video te laten zien. Ik zou hem ook gemaakt hebben als ik geen YouTuber was. Gewoon omdat het leuk is om dat hele verhaal uh, naar voren te brengen. En nogmaals, op zo'n manier weet je veel beter wat voor soort pony je koopt. En waar die vandaan komt, waar die gestaan heeft. Uh, wat er daarvoor mee gebeurd is. Nou komt Bella bij echt een hele leuke fokker vandaan. En dan is het eigenlijk jammer als andere mensen die hierna met Bella aan de slag gaan, dat niet weten. Nicole, waar ze daarna geweest is, uh, die oudste oh, de moeder, maar even kijken hoor, bij Nicole, dat, uh, daar is ze gewoon fijn opgeleid. Dus dat, is, dat zijn dingen die wil ik gewoon graag delen, zodat de toekomstige ruitertjes, want na de volgende zal er vast nog meer komen, gewoon we weten wie Bel is. En dan kan je daar ook uh, ja, misschien patroleren. Natuurlijk heb je verkoopfoto's nodig, daar hebben we een aparte video van, en ook hoe we de video maken. Dus die kan je dan ergens zal die linken en dan kan je hem zien. Uh, we hebben hier dan een foto van de zijkant. Zodat je goed het hoofd en het lijfje kan zien. Hier een staande foto. Dan kan je zien hoe de rug hier loopt. Zo, en hoe de benen lopen. En hier dan, ja ik noem het de statiefoto. Daar kan je dus uh, goed zien hoe Bel is. Nou, dan krijgen we naam, sportnaam, schofthoogte. Welke ras is. Dat is ook belangrijk. Maar ook dat ze 300 kilogram weegt ongeveer. Dat betekent als je uitgaat van maximaal 20% van het uh, gewicht dat belast kan worden, heb je het over 60 kilo, inclusief zadel. Nou, zadel en hoofdstel wordt meestal 10 kilo voor gerekend. Bel wel een ponyzadeltje, maar goed, dat neemt niet weg. Dat, uh, dan zal het misschien 7 kilo zijn maar dat betekent dus dat je maar 50 kilo kunt wegen om op bel te rijden en uh, dat mis ik wel ook in advertenties bij andere mensen want ja, voor hetzelfde geld is je dochter of zoon gewoon te zwaar voor de pony is niet goed voor de pony krijg je rugproblemen of andere problemen ligt natuurlijk ook nog aan hoe goed je kunt rijden dus al met al is dit een pony voor kinderen en niet voor volwassenen nou, bel is geboren op 16 juni ik heb haar vader en moeder erbij gezet, omdat er mensen zijn die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Ik vind het zelf minder belangrijk, omdat ja, ik gewoon een leuke pony wil en niet zo heel veel verstand heb, of eigenlijk geen verstand heb, van fokkerij of uh, van lijnen waar paarden uit gefokt zijn. Dan willen veel mensen weten waar de pony staat, dus de locatie heb ik erbij gezet. En dan bij ons gaat het per e-mail, er komt wel een telefoonnummer nog bij, maar wij gaan even met een prepaid en een oude telefoon werken, dus dat moet nog geregeld worden. Ik mis, uh, nou niet vaak, maar soms zetten mensen er helemaal niet bij wat voor karakter een pony of paard heeft. En ik denk dat de mensen dat wel willen weten. Want ik vind het wel belangrijk dat Bel bijvoorbeeld een bevriezer is en dat ze er echt niet tegen kan om gestraft te worden. Er zijn mensen die zijn uh, toch wat uh, ja, anders in de paardensport. Die moeten deze pony dus niet kopen. Uh, en ik denk dat Bel daar niet gelukkig van wordt, maar dat is dan één ding. Maar het is ook dat het ruitertje daar ook niet gelukkig van wordt... als jij op een andere manier opgeleid bent of daar anders over denkt. Wat ik vaak ook mis is de opleiding. Dus ik heb er wel bij gezet wat de opleiding is. Ik vind namelijk belangrijk dat een paard uh, wat langer de tijd krijgt... om uh, de botten en de spieren te laten ontwikkelen. En dat mis ik nog wel eens bij, uh, bij anderen. Dus uh, bij ons is wat deze is wat later zaden mak gemaakt... Ik heb er dan bij gezet wat haar opleiding is qua dressuur, qua springen, qua crossen, vrijheidsdressuur en dat ze bijgereden is. Dus dan weten ze dat ze ook goed correct gereden is elke week. En dat vind ik persoonlijk wel belangrijk. Nou, dan uh, over het rijden zelf. Wat vindt Bella makkelijk? Wat vindt Bella minder makkelijk? Zo is ze in dressuur heel makkelijk. Maar springen hebben echt wel een, een tijdje problemen gehad. Nou, die problemen die zijn opgelost, maar daar nou heeft wel heel veel tijd en moeite in gezeten. En heel veel geduld van Tessa. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat Bella prima kan springen, maar dat je daar ook wel iets voor moet doen. Nou, buiten rit is het de brave Bassie, dus... Daar had ik niet zo heel veel over te vertellen. Dan heb ik de wedstrijden erbij gezet en dat we haar nog gaan uitbrengen. Dan op stal. Ja, ze is gewoon een brave bossy. Dus ook al deze dingen gaan makkelijk. Dat zie je eigenlijk wel bij alle advertenties staan. Dan nog over Bella als YouTube pony. Uh, wanneer ze voor het laatst gekeurd is. Ik ga meer over keuring vertellen in een andere video. Waarom wij niet kiezen voor een verkoop. Keuring. Uh, maar dat legt de dierenarts allemaal uit, dus dat is een hele interessante video die jullie later kunnen zien. En dan verkopen wij Bell ook nog eens een keertje met al haar spullen. Vaak zie ik wel dat er bijvoorbeeld zadel tegen meer prijs enzovoorts bij kan. Maar eigenlijk vind ik dat een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, minder handig. Kijk, het zadel van Bella is op maat gemaakt voor Bella. En dan kan ik het wel over gaan zetten op een andere pony. Maar ik wil eigenlijk dat Bella de rest van haar leven met een goed zadel rondloopt. Nou, als jij een beetje goed bent met je zadel, kan een pony daar heus heel erg lang mee doen. En misschien niet het hele leven, maar wel heel lang. Dus ik wil helemaal niet dat ze verkocht wordt zonder haar zadel, want daar hebben we heel veel tijd, expertise, moeite en geld in gestoken. En waarom zou je dan je pony zonder zadel verkopen? Ja, de prijs wordt wat duurder. Aan de andere kant hoeft die persoon niet helemaal op zoek te gaan naar een zadel. Of hebben we kans dat er een zadeltje op Bel gelegd wordt wat niet bij haar past. Met gevolg dat ze rugproblemen kan krijgen. En dat wil ik eigenlijk voor Bel niet. Maar voor een nieuwe ruiter ook helemaal niet. Nou, dan krijgt Bel er hoofdstel en haar dekens en alle andere spullen ook gewoon natuurlijk mee. Ik wil dat ze in een net pakket naar het volgende ruitertje gaat. En dat die alle spullen heeft om lekker met haar aan de slag te kunnen. En als je dan op smaak of iets, iets anders wil kopen dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Maar ik wil wel zoveel mogelijk aan haar meegeven. En ja, dat zijn dure spullen. Dus daar vraag ik ook extra geld voor. Uh, en wil je dat niet, kan ik me dat voorstellen. Maar ik wil heel graag dat ze verkocht wordt met die spullen. Dus ik denk dat als je daar duidelijk over bent, dan weet een koper alvast van nou, dit wil ik wel of dit wil ik niet. En dan kies ik desnoods voor een andere pony als ik dat allemaal niet wil. Ik heb er ook bij gezet wat voor kopertje we zoeken. Of koper, want dat zijn meestal de ouders. Uh, zodat ja, er geen teleurstellingen komen. Niet dat als jij 12 bent en bij wijze van spreken, uh, ik noem maar wat, 60 kilo weegt. Ja, dan ben je ongeschikt om op bel te rijden. En dan kom je aan en dan moeten wij zeggen, uh, nee, gaan we niet doen. Nou, dat vind ik niet fijn voor het nieuwe ruitertje. Uh, en ja, ik vind het niet fijn voor bel. Dus uh, ik wil dat gewoon voorkomen. En dat mis ik ook wel in veel vi uh, video's. Nee, in veel uh, advertenties Dat mensen daar toch niet zo heel duidelijk in zijn. Sommigen zetten er wel bij, zijn op zoek naar een ambitieus ruitertje. Denk Ja, wat is een ambitieus ruitertje? Misschien is het handig om daar iets meer uh, over te vertellen, zodat er geen mismatch ontstaat. Nou, dan nog meer informatie. En we hebben er dan voor gekozen om nog heel veel foto's toe te voegen. Zodat je op je gemak eventjes kan kijken van, joh, uh, wat voor een pony is het? En uit verschillende hoeken. En uh, dat je de kleur goed kan zien. En uiteindelijk kan je bij ons natuurlijk altijd terecht op YouTube en op Instagram. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk zelf ook een Instagram account. Of misschien zelfs wel een YouTube kanaal. Dus ik denk van waarom zet je het dan niet bij in je verkoopstukje uh, of... of op website zodat mensen gewoon even kunnen scrollen niet iedereen wil openbare profielen dat kan ik me voorstellen dus dan houdt het op maar misschien kan je dan wel zeggen van joh, ik voeg je toe als je meer foto's wil zien en dan kunnen mensen ook soortige foto's gewoon eventjes bekijken of misschien wel een stukjes video en ik denk dat je dan een veel completer plaatje krijgt van hoe je uh, pony is en wat voor ruiter daarbij zou passen nou als je dat allemaal opgeschreven hebt dan krijg je dus dit hele verhaal waar ik net doorheen gelopen heb en dit zou je dus kunnen kopiëren en dan heb je op bijvoorbeeld Facebook heel veel pagina's paarden en ponies te koop en dan ben ik dus uh, lid geworden van deze. Er zijn er nog veel meer dus je kunt ook lid worden van andere uh, van die besloten groepen zijn het meestal. En dan zie je ze gewoon voorbij komen op je eigen tijdlijn. En dan heb je hier dus mensen die paarden en ponies zoeken en die ze verkopen. Eentje terug. En nou, hier ben ik dan niet lid van. Maar hier zou je natuurlijk ook gewoon prima kunnen kijken. Ik vind wel sporthorses meestal leuk. Dus hier kan je dan ook de nodige paarden en ponies. Daar is ook een website van. Die zou ik zo even laten zien. Dus hier zou je hem te koop kunnen zetten. En dan hebben we deze paarden te koop. En hier kan je dus zelf gewoon advertenties maken met je foto's en je video's. En dan kan je dus uh, kijken naar zoeken naar een paard of pony of een te koop zetten. Dat is op Facebook. Dan heb je natuurlijk een marktplaats. Nou, ik ga even niet inloggen. Maar dan zoek je gewoon op pony. Pony te koop. Krijg je eerst van alles wat je niet wil. Maar hier heb je dan uh, pony, dieren, pony's en paarden. Deze moet je hebben. En dan kan je hier dus ook nog zien: van uh, Hengst, Mary enzovoorts, dat soort zoeken. Maar je kan hier dus gewoon plaatsen: advertentie. Nou, dan moet je inloggen. Dat kan ik. En dan kan je hier dus zelf beginnen met het maken van een advertentie in je paard of pony. Hier aan toevoegen. Zoals gezegd, wij gaan pas per 1. Uh, juli wel uh, verkopen. Dus ik ga dat nu niet invullen. Sporthorses, advertentieplaatsen. Precies hetzelfde. Dan heb je hier nog e-horses. Die is wel meer Duits gericht, maar dan nog kan je hier prima je partijponder te kopen opzetten. Nou, en wat ik zei, we hebben hem dan op onze eigen website staan. Nou dit is dus hoe ik het doe, dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij het ook zo moet doen of dat iedereen dat zo doet, het zijn keuzes die wij maken en ik wilde gewoon even een voorbeeld laten zien zodat je ja, daar zelf je eigen ding van kunt maken of je eigen manier van uh, een advertentie maken. Leuk dat je gekeken hebt. En per 1 juli kun je dus onze BEL waarschijnlijk op deze websites ook vinden. En ze staat natuurlijk op onze website. Wil je meer informatie alvast over BEL, kan je dat op onze website lezen. En mocht je echt heel graag Bella willen kopen en al zover zijn dat je ouders dat ook willen. Of misschien de vader of moeder zijn. Die denkt, hey, dit is de pony voor mijn dochter of voor mijn zoon. Uh, dan kun je ons altijd mailen. En dan kijken we verder of het voor uh, zowel jullie als voor ons passend is. Uh, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ben ik bij Frankie Leslie, een paar therapers. Welkom. Dankje.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 Die, die best wel wat, wat slijtage kunnen hebben hier en daar, maar daar prima mee kunnen functioneren. En dan is het inderdaad iets van, uh, dat je moet weten van, van hoe min ik, dat heb ik een bepaald speciaal beslag nodig daarvoor. Okay. Um, Heeft je toch misschien af en toe een behandeling nodig om daar om, uh, langer mee te gaan. En is uh, dat dan in de zin van een dierenartsbehandeling? of doe je ook iets als een chiropractor? Uh, ik denk dat alles, uh, alles bij elkaar inderdaad. Ik denk altijd, uh, we zien zelf eigenlijk zien zelf altijd een beetje als speel uh, daarin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 wat, wat gedaan heeft, vind ik het niet abnormaal dat je daar soms als kleitage in ziet. Nee. Oké, okay. dus dan weet ik dat ook weer. Ze worden niet allemaal 100% goedgekeurd. Dan heb je een paard gevonden. Dan kom ik bij jou en dan zeg ik, nou, ik Wien, ik wil graag dat je mijn paard keurt. Wat nou, is er allemaal mogelijk. Ja, het eerste moeten we inderdaad dan even een gesprek houden over van wat, wat jij inderdaad, uh, wat je wil gaan doen met het paard. Dat dus we samen kunnen besluiten. Dat wat voor soort keuring? En wat voor soort keuring heb je? Het begint bijna altijd met een uh, klinische keuring. Ja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 dat soort dingen. Daarna um, uh, maken we vaak een geologische uh, keuring. Dus dan maken we foto's van de, uh, van de, van de benen, waar we eigenlijk uitgaan van de plekken waar de meeste afwijkingen zitten of zaten. Uh, dan maken we een, een set foto's van om te kijken of zijn die inderdaad binnen normaal. En is dat eigenlijk aan te raden om dat altijd te doen of is dat niet altijd nodig? Het is een beetje afhankelijk van, van um,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 laat maken. Ja precies. En, en dus daarmee koop je misschien iets makkelijker. Ja en die eet, dus zit je misschien ook gewoon zelf prettiger erop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 die al een, uh, een paar keer een paard hebben gehad uh, waar het uh, fout ging of rugproblemen. Uh, dan zullen die gevoeliger zijn voor een paard die, die een milde vorm van kissingspijn heeft. Terwijl een milde vorm van kissingspijn mag geen probleem hoeft te geven. Okay. Um, dus, dus, als, dus dat uh, is zo'n beheersbaar iets wat je met behulp van bepaalde specialisten. nog heel prima zou kunnen managen. Ja, waar we ook nog niet waar we ook helemaal zeker weten van, van welke vorm van kissingspijn geeft, nou, uh, geeft pijnlijkheid en welke niet. En dat is, we weten wel dat er, het is natuurlijk makkelijker als je een heel slechte rug ziet op de foto, dan, dan is dat natuurlijk een heel duidelijk Als je een heel goede rug op de foto is dat ook een heel duidelijk antwoord. Uh, maar daartussenin zitten er heel veel. En dan is het natuurlijk, bij, bij een rug moet er natuurlijk zoveel bij kijken, er zijn er geen subtiele kreupelheden, hoe is het management, hoe is je, ja, je, je eigen geikuts. En dat uh, ja, als je iets slechte uit op, op een paard zet, kan, kan hij er ook luchtpijn van krijgen. En als dan uh, foto's worden gemaakt en het blijkt dat daar wat de lichte Kissing in komt, krijg je dat natuurlijk al gauw de schuld. Terwijl je eigenlijk al van tevoren wist van uh, die er was er en het ruggebruik van het paard was goed. En dan weet je van uh, ik moet toch verder kijken dat dan die Kissingspike naar, naar management en okay. Nu wordt er in Nederland eigenlijk nog niet standaard of eigenlijk veilig.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 Wel, ja. Het lastige is dat het uh, voor een keuring in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 en past dat paard, inderdaad, qua risico's voor, voor de gezondheid bij de, uh, bij de ruiter. Bij de ruiter. Ja, heel goed. Nou weet ik dat er ook verkoopkeuringen zijn, je ziet steeds meer op marktplaats, boord, hoor, ze enzovoort, het, dat het paard al gekeurd is, ja. heb ik iets aan een verkoopkeuring?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 uh, is het een handige ruiter of juist geen handige ruiter, die je inderdaad de rug soepel kan houden? Uh, en dat, en dus met een, een verkoopkeuring um, kun je veel minder specifiek denk ik, voor, de, voor de eigenaar uh, adviseren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 en je weet ervan en dan er wordt daar goed mee gemanaged, dan kan het weer zinvol zijn om juist wel, wel die dierenarts uh, die te dan. gebruiken, omdat die precies weet van uh, dit is er aan de hand en zo hou je hem aan de gang. Maar dan krijg je ook daar de juiste informatie. Uh, informatie dus het hoeft geen probleem te zijn om je eigen dierenarts te laten keuren? Nee. oké. Okay. Het is dus alleen natuurlijk van als je een andere dieren gaat kijken, die kijkt er gewoon fris naar. Ja. Um, en die heeft geen uh, de, die belangen. Kent het paard niet. En die heeft geen, ja, geen belangen, maar ook niet dat hij al een, een beeld heeft van dat paard. Uh, um, en dat kan natuurlijk, uh, ik denk dat het bij een frisse start dat, dat ook een uh, gezond iets is. Zo nou goed. Nou, er zijn verschillende videobeelden natuurlijk al van keuringen. Uh, en er gebeuren ook allerlei dingen met videobeelden. Hoe sta je daar tegenover?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 en bovendien zijn er dan ook uh, verschillende meningen. Uit dus, uh, het uh, recente geval um, waarbij er inderdaad problemen zijn geweest over het film van de keuring, merk je merkt dat dezelfde video eigenlijk naar um, heel veel dierenartsen over de wereld gestuurd is. Okay. En daarbij um,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 Verkoopsverklaring. Klopt. Uh, wat kun je ermee, wat kun je er niet mee? Nou, wat veel mensen ook niet weten, is dat, uh, of nog niet weten, is, is dat. dat je, je, uh, uh, als een paard hier gekeurd wordt, is het is natuurlijk een momentopname. Ja. En op dat moment uh, beoordeel je een paard, kijk je is dat paard, uh, uh, heeft die, uh, hoest hij op dat moment. Uh, maar hoest hij toevallig niet, dat wil het niet zeggen natuurlijk, dat, er, dat er niet iets uh, geweest kan is. zijn in de afgelopen tijden. Uh, met het kreuklijd precies hetzelfde, uh, loopt die, hij kan perfect lopen op dat moment.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 als ze dat willen. Um, en mochten daar inderdaad uh, dingen uh, naar voren komen over allergieën of over iets anders wat, uh, um, wat besproken moet worden, dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, absoluut. Hè, dus bekende, uh, uh, bekende dingen zijn natuurlijk uh, staart- en maan examen waar je ja. in bepaalde delen van het land daar wel last van hebt, bepaalde delen van het land daar minder last van hebt. En dat is natuurlijk als je weet dat zo'n paard daar last van heeft, is het wel uh, belangrijk om dat inderdaad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 Kijk, is het handig om die foto's op te, op te sturen en op te, te, te bekijken daarbij? Letten we ook op dat we het liefste altijd in het originele formaat, dus in Daikon formaat, opgestuurd hebben. Daikon, Dicom, Dicom. Ja. Dus we willen geen JPEG. JPEG zijn tegenwoordig met de apparatuur wel, wel redelijk goed te beoordelen. En het makkelijke van JPEG is dat ze ook makkelijk via de mail verstuurd zijn. Dijkom is veel groter. Maar de Dijkom die in ons programma kunnen we die donkerder maken, lichter maken, vergroten. we kunnen we veel meer over zeggen. En bovendien, met een Dijkom formaat het is een origineel formaat waar, niet mee, waar je niet mee kan Photoshop of iets okay. anders aan kan veranderen. Dus dat geeft ook wel een gerust gevoel um, uh, daarbij. Oké. Okay. Dus dan kan het gewoon via de Transfer of op een stick gestuurd op. Ja. Versen. Of eventueel inderdaad, als je uh, beelden hebt van, uh, van het uitproberen van de pony onder een tafel, dan zou je die ook eens kunnen opsturen. dat we op kunnen bekijken. Dan zien we daar uh, bepaalde dingen op of om te zeggen nou, dat heeft speciale aandacht nodig tijdens, het, uh, tijdens de keuring. Of we kunnen het daar van tevoren over hebben. Oké, okay. en is het dan ook nog zo dat als je die beelden van tevoren hebt en bepaalde dingen al ziet, dat je dan eigenlijk al kan zeggen van nou we gaan niet over tot keuring? Dat kan. gebeurt dat wel eens? Dat gebeurt. Oké. Okay. Ja. We krijgen wel eens. Uh, uh, uh, paarden die uh, waar eerst foto's van gemaakt zijn in Spanje of in Portugal. Uh, die geïmporteerd uh, willen yes. worden. En dan krijgen we wel foto's inderdaad waarvan zeggen, nee, daar zien we toch dingen op uh, waar ons niet verstandig lijkt om, uh, om, hele gang, om uh, de hele gang te zetten. En om inderdaad een hier heen te halen en dan hier teams uh, te keuren. Ja. En dan vervolgens af te keuren om terug te kunnen. Ja, dat is niet anders. Of een negatief advies te geven. Dat... dat was het. We doen niet meer afkeuren, we hebben tegenwoordig een negatief advies.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 Zover in ieder geval dank voor al in je informatie. Ja, Mochten jullie nog vragen hebben of hele specifieke dingen willen weten, Laat het weten. zet het hieronder in de comments. Dan gaat Franklin er vast nog wel even naar kijken, denk ik. Of ze stuurt het door en dan kan ik er daarin op antwoorden. Precies dat. En dan komen we daar in de volgende video terug. Uh, Franklin gaat dus de nieuwe pony van Tessa kleuren. Welke pony dat wordt, weet ik op dit moment niet. Omdat we nog helemaal geen pony gevonden hebben. En we eerst wel gaan verkopen. Uh, verkoopkeuring gaan we dus niet doen, omdat we helemaal niet uh, hebben die al bij Bel past. En dan is het dus verstandiger om als koper alsnog de, uh, de koopkeuring ko ko te doen. We hebben Bel ook twee jaar geleden helemaal laten keuren, ook een laten keuren. Dus wij gaan die beelden wel opvragen. Het support heb ik nog, maar de beelden moet ik even opvragen. zodat de nieuwe eigenaar die gewoon naar haar eigen dierenarts kan doorsturen en daarna kan laten kijken. Ik wil je bedanken. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we met Sabine. En met Bella en Blondie. Vandaag gaan we een eindfotoshoot doen met uh, Bella. Ik vind het uh, leuk, want we zijn gisteren ook al naar het strand toe geweest om even te kijken hoe ze reageren daar. En uh, ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat. Ja, ik ook. En uh, ik denk dat we gewoon hele mooie laatste foto's uh, van Bella gaan maken. En de allereerste foto's van Blondie. Ja. Nou, kom op. Laten we gaan. Doe dat ding dicht. Goeie, Ja nou, we zijn nu dus, uh, dus bij het strand aangekomen. Daar gaan we de de doen van Bel. En waarom op het strand? Omdat het strand eigenlijk altijd heel mooi is. In ieder geval, ik vind het altijd heel mooi. En we zijn nu best wel laat. We zijn, wat is het nu ongeveer? Half negen, negen uur? Half negen. Half negen. Dus dat betekent uh, dat het licht heel erg zacht is. Omdat het een beetje aan het ondergaan is. En we krijgen straks een mooie zonde zon We hebben net een uh, fotoshoot gehad op het strand, de eindfotoshoot. Uh, uh, hoe was dat voor jou Tess? Ik moet je nu. Ja? <laughs> ja? Nu al? Wel? Ja, wel een beetje, want ik weet dat er aan gaat komen. Maar het is alsnog wel echt een beseft momentje. Vond je het leuk? Ja. Wat vond je leuk aan? Uh, ehm... ik weet niet. Weet Anders je niet? Ik... Jij hebt al wel een paar resultaten gezien, toch? Dat is waar. Ik wil ze allemaal aan de muur hebben, alleen we hebben niet zo'n grote muur op, uh, met zoveel foto's. Een collagebang. <lacht> ja, nou, uh, het was echt top weer, echt perfect. Uh, mooi ondergaande zon, superbraaf ponies. Ze wilden niet altijd stilstaan, maar uh, <lacht> ze waren wel braaf. Ze waren wel braaf en uiteindelijk is het goed gekomen. <lacht> er wordt maar <mijn> haar opgegeten. <lacht> En uh, ja, er zitten echt zoveel mooie plaatjes bij. Foto's. foto's. Ja, ik denk dat het wel heel moeilijk kiezen wordt. En uh, dat, uh, wel. dat Tess echt hele mooie foto's heeft van zowel uh, het afscheid van Bel. En van mezelf. En van jezelf. <laughs> als van blondie. Vandaag maandag. Vandaag komt U. U is waarschijnlijk... Is het nieuwe baasje van Bel. Ze ze komt, goed, eerst morgen wordt ze gekeurd. Maar vandaag komt ze al omdat ze echt niet meer kan wachten. En ze komt deze hele week. Als ze goed gekeurd wordt. En anders kijk we even. En ik heb er heel veel zin in. Maar... ook weer niet? Ik heb heel veel zin in dat ze komt. Waarom weer niet? Nou ja, ik zie jullie zo met Hugh. Hugh komt zo. En Bel stort er niet echt mee in. Maar ik ga het witte voetje even wassen. En ook haar uh, hoekjes. En de rest mag ze zelf toepassen. Dus ja, Bel. Ik ga even mijn lekker. Ik vind zo goed. Nou, ik heb alle spullen al klaargezet. Inclusief waarden. Blast dat nu lekker in het geniet van het zonnetje. En vooral ben ik alvast aan het poetsen. En dan wachten tot de hiel komt. Nog 6 uh, minuten en dan wordt je dus, het. Uh, dit is heel, Jiu, wil jij wat jou. ook... Jiu. Jiu. <laughs> Jiu. Wil jij wat ook je zo vertellen? Uhm, ik ben 10 jaar en ik rijd... ...nog wat meer? 3 jaar? 2? 3 jaar. En ik rijd 3 jaar. Leuk. En jij wil naar Belgi kijken? Ja. Zullen we wel gaan? Kijk. Okay. Weer naar huis toe. Uh, hier in Nederland. En uh, morgen is het hè? Ja, het is spannend. Of ze goed gekeurd of afgekeurd wordt. Waarschijnlijk wordt ze goed gekeurd. Maar... Nou, uh, ik hou nog even een slag om de arm. Want je weet het allemaal nooit. Met drie slagen, dus, uh... Dat is te spannend voor. Ja. Dus nou ja, we moeten morgen gewoon even afwachten. En dan uh, zien we het morgen wel. Ik ben benieuwd. Ik ook, heel erg. Wel, die gaat vandaag naar de keuring? mooi afmaken. maken we hebben er even afgespoten gaan we het zo nog een keer doen want het is heel erg warm het is nu laten we zeggen uh, bijna 30 graden en nog nooit en uh, ja nou, dan gaan we weer naar deur toe wel wordt natuurlijk vandaag gekeurd en dat vind ik heel erg lastig want ineens gaat ze weg ineens is ze er niet meer dus, uh, nou ze is er nog wel maar is is meer van mij. Dus dan is ze niet meer mijn eigen pony, maar dan is ze mijn motorzorg pony. Het is dan wel anders en raar, Maar nu we hopen dat het goed wordt gekeurd. Nou, we zijn onderweg naar de keuring met de Boer omtoer. Waarschijnlijk de laatste keer met Bel. Uh, ik, uh... Net was het niet heel leuk, want uh, we waren allemaal gestrest en uh, uh... Na vandaag is ze gewoon weg. Nou niet weg, maar om het zo even te zeggen, weg uit het gezinnetje van ons. Maar ook weer wel, maar ook weer niet. Het is, het is lastig. bij de keuring en Zhu is er ook. En uh, ja, nou, laten we zo maar beginnen dan. Ja. Alleen wij kunnen dat niet. We moeten wachten op Frankie. Frankie ben je, Jules, wat vind je ervan? En spannend. Heb je nog geslapen vannacht? Mm, nee. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Ik ook niet. Ik heb mijn moeder maar wakker gemaakt. Mama, ik wil niet dat ze weggaan. Het ja, was even moeilijk, hè? Ja. Ja. Ik heb goede nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er geen bemerkingen zijn uh, voor de vrouw die niet geschikt zou zijn voor de nieuwe mensen. En het slechte nieuws is dus dat die je zo gaat. Zeggen. Dat is. Oké, okay, dus ze heeft een goed advies gegeven. Ja, positief advies. Positief advies. Oké, okay, nou, Bel, we hebben nu naar mij. Ik denk dat je hem dan maar even over moet geven aan Sjoe. Sjoe, gefeliciteerd. <laughs> Zo, uh, Bel is gekeurd. Ze is goed gekeurd. Nou, we hebben goed. Vies gekregen of zo. Een verkoopadvies. Goed, positief verkoopadvies. Positief verkoop en daar ben ik heel blij mee. Maar ook weer niet, het is echt een heel dubbel gevoel. het is dus lastig. Maar ja, ze gaat binnenkort weg. Dus dat. Ik ben Jo en ik ben de nieuwe eigenaar van Bella. Um, ze komt naar een plek in Duitsland. In Glitzkau. Met twee andere paarden, zes andere ponies en in twee jaar een veulettepij. Um, ja. Het is een open stal, dus er dus zit een binnen, een hele grote stal en dan is er buiten een hele grote uitloop. Ze dus hebben twee soorten weiden en dan is er nog een klein stalletje. Dus. Um, in het begin was ik ook best verdrietig dat ze wegging. en toen wilde ik samen met een andere vriendin van um, onze ouders overtuigen. En haar ouders uh, zeiden eerst dus nee. En toen, um, ja, ik weet het niet, maar toen uh, heb ik een soort van: um, heb ik nog heel lang gevraagd, kan ik haar niet um, uh, zelf nemen? En toen zei eerst mijn moeder nee. Zeiden, um, zeiden ze eerst even kijken, misschien is ze wel toch. Te klein voor jou en dat was ze was dus niet te klein voor mij en toen ja toen was ze een soort van overtuigd dus ze komt jullie gaan 5 augustus met de trailer naar 6 augustus 6 augustus naar de 6 augustus, ja. 6 augustus naar zeewolde brengen met de trailer. Dan komt, wordt er een gegeven gecheckt of ze ziek is of een virus heeft. En dan gaat ze in zo'n hele grote trailer aanhangen waar zeven andere paarden bij zitten. <lacht> nou, dan gaan ze rechtstreeks door naar de plek. En dan komt ze om 8 uur. Hangt er vanaf wanneer ze goed goed is. Ja. En dan komt ze om 8 uur s'avonds aan. Ja. Ja. Ja. En wat ga je dan doen als ze aankomt? Een um, um, hele dikke geven. <laughs> ja, en ja, ik denk eerst een beetje wandelen en dan een soort van... Is daar misschien een klein hoek, dus een klein hoekje. En een stalletje waar ze dan eerst in gaat als ze rust heeft. En uh, zijn we ook nog een keer bij ons langskomen in Duitsland. Nou Sjoe, dat is je wel natuurlijk mee gaan nemen, Ja. een tijdje. Hebben we hebben natuurlijk wel een nodig. We hebben alles al uitgelegd, ja. maar wat er ook in moet is oerbalans. Want we hebben de specerijen opgenoemd, maar hier zitten kruiden en andere dingen in die ze echt ook nog wel nodig heeft. Mm -hmm. Dus je krijgt van mij 15 kilo volgens mij. Mee. Alsjeblieft. Dank je mm -hmm. Wil je het wel met in de auto zetten? Ja. Okay. <coughs> Nou, jullie hebben gezien dat Bel naar Huul gaat. Huul, die woont in uh, Zwitserland en die gaat uh, op stal staan in Zuid-Duitsland. Zij woont in Zwitserland aan de grens en de stal is op uh, aan de Zuid-Duitse kant. En nu moet Bel vervoerd worden en dat durf ik toch niet helemaal aan met de trailer. Uh, niet omdat ik niet kan trailer rijden, maar daar komt nog best wel wat bij kijken. Het is 800 kilometer verder en daar heb je speciale vervoersbedrijven voor. En Bel gaat vervoerd worden met uh, BAS Horse Transport. En uh, ik ga van tevoren. Ik ben hier even voor dat Bel vervoerd wordt. En dan kunnen we even wat vragen stellen over wat wel niet handig is. Uh, in verband met afscheid nemen, maar ook over transport. En dan kunnen jullie ook even kijken hoe zoiets gaat. Uh, ik ben hier nu met Kennardhuis van, van, van BAS. BAS precies. Horses. BAS Horse Transport zelfs. En wij vervoeren Bella voor de familie naar Zuid-Duitsland. Ja, ze is verkocht aan, wat ik vertelde, een gezin in zuid of in komt in Zuid-Duitsland te staan. Ja, en dan wat ik net ook al zei, dan zelf gaan rijden, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten, want jullie doen dat dagelijks. Ja, Wij vervoeren circa 6000 paarden per jaar, dat doen we door heel Europa. Dus of je je paard naar Scandinavië wil hebben, of naar, naar Zuid-Spanje, of naar Duitsland in dit geval, waar Bella naartoe gaat, dan, uh, dan doen wij dat, okay. dan kun je uh, op uh, verschillende manieren met ons mee. Dat is heel fijn. Wat voor ja. manieren zijn er? Nou, je kan een privé transport boeken. Oh. Dan, dan bepaal je, betaal je dus natuurlijk wel een stukje meer, want dan gaat er een auto en een chauffeur die gaat echt apart voor, uh, voor jouw paard of pony uh, naar, uh, naar de plaats van bestemming. Oké. Okay. En uh, dan hebben we de zogenaamde co-loadings of uh, samenladingen. En Dat betekent dat er uh, 7 of 10 of 18 paarden van verschillende klanten naar op één auto staan en dat zo'n auto een route rijdt. En dan worden de kosten van zo'n route verdeeld onder het aantal deelnemers, klanten, paarden. Ja. Goed, ik denk dat het voor een paard wel fijner is als ze met een paar paarden staan. En niet dat ze in hun uppie ja. op een wagen staan. Tenminste, precies. Ik denk dat Bella het fijner vindt om met meerdere paarden te staan. Ja, nou Bella is natuurlijk wel een beetje een bijzondere pony. Maar de meesten die vinden het wel heel fijn om met andere paarden samen te gaan. Ja. Bella die gaat niet met deze auto naar Zuid-Duitsland. De auto waarmee ze gaat, dat is een, een tweepaars auto. En die is nu nog onderweg, dus ja, okay. ik ga jullie nu even een zevenpaars auto zien, die, uh, die eigenlijk uh, toevallig nu in staat. En uh, nou ja, dat gaat er gebeuren. En dan gaan ze met z'n Ja, dat is wel fijn voor want ja. alleen denk ik niet dat ze het leuk vinden. Want het is geloof ik 800 kilometer dat ze moeten reizen. Ja, zoiets. Zo 750, 800 kilometer, net tegen de Zwitserse grens ja. aan. Hè? Ja. Dat ja. zag ik dus ook niet zitten om dat met de trailer te gaan nee. doen. Dus ik ben blij dat jullie het gaan doen. Ja. Heb je nog adviezen voor ons, voordat we haar komen brengen? Ja. Of als we weer ja. zijn, en hoe zo iets ja, het afscheid gaat? een beetje begrepen dat jullie uh, echt het hele afscheid van het paard uh, mee uh, wilden maken. En dat zou ik niet doen. Oké. Okay, uh, het hele afscheid, we willen, ja. we willen er zelf op de trailer zetten en dan uh, ja. zelf bij de keuring zijn. Ja. En jij zegt niet nou, doen. Nou het ja, is een tweepaards yeah? Je hebt trailers twee auto's, het gewoon een tweepaards autotje. Wat, wat je heel vaak ziet, en dat hebben we in het verleden ook al meegemaakt, dat uh, het moment van laden en het dicht doen van de klep en het wegrijden van de auto, dat zijn natuurlijk echt tranentrekkers van de eerste okay. orde. Um, Heel begrijpelijk, zeker met de Ponyas Bella, waar je heel veel emotie in hebt zitten. Ja, Doe dat niet, okay. hij komt hier op stal, want yeah. de, de, de keuring die moet gedaan worden. Neem daar lekker afscheid en ga weg voordat hij de auto opgaat. Oké, okay. daar bespaar je jezelf dus wat? Uh, ja, een hele hoog verdriet. Okay. Dus niks, er is niks ergers dan de klep moeten dicht doen. Bij je maatje en hem dan zien wegrijden. Dat is verschrikkelijk. Okay, ja. En zeker voor een kind. Ja, absoluut. Dus wij zeggen altijd: neem afscheid van stal, ga rustig naar huis, neem nog een kopje thee of koffie, uh, he, ga en, uh, en dan, dan sturen we onderweg wat foto's of we sturen ja, ja. een filmpje van het laden of, okay. of wat ook. Maar dan heb je die ellende niet. Okay. En dat dus geeft heel is... veel rust. Oké, okay, dus het is handiger dat ze straks, uh, tenminste straks volgende week op stal komt ja. en dan uh, vervolgens uh, gaat Tess. Op stal gewoon afscheid nemen, ja. en ik ook. Ja. En dan vervolgens gaan wij gewoon weg. We gaan dus ja. niet naar De keuring, ze moet trouwens nog een keer gekeurd worden, terwijl ze bij de dierenarts al gekeurd is. Wat is dat voor keuring? Dat is een transportkeuring, dat heet een Health Certificate. En dat is eigenlijk is dat, uh, een beetje ontstaan de laatste paar jaar, of jaren. Dat heeft te maken met dierenwelzijn natuurlijk, waar we ons hier heel erg aan houden. Um, vroeger was het. Dan kan een dierenarts echt kijken of je paard gezond was. Mm -hmm. Tegenwoordig kijken ze van hé, hey, is dat paard wel het paard of pony wat in het paspoort staat? Ja. En is zijn algehele gezondheid goed? Nou, wij moeten als vervoerder aan een hele hoop eisen voldoen. Met, eh, onze, onze auto's worden gekeurd, onze mensen moeten bepaalde diploma's hebben en al dat soort dingen. En al die gegevens tezamen worden in een document samengevat en dat ja. heet een health certificate. Okay. En dan wordt die, er komt de keuringsarts en die uh, zegt van hé, hey, het paard gaat van daar naar daar. Die pony met dat paspoortnummer en dat chipnummer en die wordt vervoerd door de auto met dat kenteken. Oké. Okay. Dat staat allemaal in hetzelfde document. Nou, Dan kunnen er altijd achteraf nog bekeken worden van hey, klopt dat is dat paard daarheen gegaan of... Dus nou, het is, is eigenlijk ding. ook een soort vrachtbrief? Het is een soort vrachtbrief ja. Oké. Okay. Ja. Maar, maar dan, dan door een arts? Een ja. Okay. ja. En, ja, en vroeger mocht dat gewoon door je normale dierenarts. En tegenwoordig moet dat door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit uh, gemaakt worden. Dat is wel een beetje gek. Ja, voor kijk, ons paardenmens is dat een de, beetje gek. Dat is een beetje raar, maar de dierenwelzijnswet wordt nageleefd en gecontroleerd door de, de, de NVWA okay. en, de, en de douane en in dit geval moet de NVWA dan zijn papieren nodig maken. Zijn er nog andere tips die je hebt? Ja. Um... Er zijn mensen die hebben echt de neiging om zo'n paard helemaal vol te hangen met dekens. Want oh jee, er is koud onderweg en bemerscherming. Bubbel, bubbeltjes plastic doen ja. we ook graag. Ook allemaal gewoon niet doen. Okay. Kijk, Zoals je ziet, die auto's die hebben allemaal rubber en ze kunnen zich eigenlijk niet beschadigen. He, al zijn er natuurlijk altijd van die paarden die het nodig vinden om te gaan bokken en slaan. He, dan, dan kan alles kapot. Maar probeer het te vergelijken met als je zelf op reis gaat. Als je zelf op reis gaat, dan doe je ook geen dikke jas aan en, en, en laarzen aan, dan doe je makkelijke kleding aan. Dat ja, is voor zo'n paard precies hetzelfde. Oké. Okay. Dus wat wij als er echt lastige paarden zijn, dan doen we ze voor voorbeenbeschermers om. Ja, of als het in de winter koud is, doen we een dun dek op. Want het is, als je met 7 of met 10 paarden op de auto staat, is die temperatuur echt wel heel erg lekker hier. Ja, geloof ik. Maar hoe meer je ze aankleedt, hoe warmer ze het krijgen. En als het onder die bemenschemmers gaat zitten zweten, ja, dan gaan ze dus juist staan klauwen omdat ze daar last van krijgen. Dus ja, vergissen ze in de loop mensen. Geen... Ja, dat klopt. Ja, ook geen brok van tevoren. Ze krijgen de hele weg, krijgen ze hier hooi. Hebben ze hooi net aan hier. Daar hebben ze de hele weg beschikking toe. En ze krijgen, elke vier uur krijgen ze water. En dat is eigenlijk ook het beste om die maag een beetje in beweging te houden, ruw voer. Ja, absoluut. En uh, verder geen zware korst, uh, uh, dat dus... is gewoon niet goed voor ze. Want ze staan, nou. hoe je het ook bent of verkeerd, wel stil. Ook al, ja. al bewegen we een heel eind in de goede richting. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Dus ik ben benieuwd. Bella... Ja, het wordt wel spannend. Het ja. is er wel uh, nu al verdrietig wonen, dus ja. uh, dat zal maar wat worden. Ja. Maar ik hoop dat door uh, afscheid te nemen in de box dan, ja. uh, het beter zal gaan dan dat ze daadwerkelijk een klep dicht gaat. Ik zou het zeker doen. Dus uh, ja. we gaan het advies volgen en jullie gaan zien hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel. Jij ja, ook. Het is nu half negen en ik wou toch nog even naar beneden toe. Omdat vandaag de laatste dag is dat Bel nog hier is. Morgenochtend uh, gaan we half ga ik in ieder geval half zes mijn bed uit. En dan uh, vertrekken we in zes weer naar de Manege toe. Zijn we zijn kwart over zes op de Manege. Dan gaan we wel inladen en dan rijden we met haar naar Zeemolen toe volgens mij. En dan gaat ze op transport naar Duitsland. Echt geen zin in. Maar uh, mensen komen en gaan. Hetzelfde geldt voor dieren. Nou ja. Ik hoop, uh, ik weet dat ze het daar goed gaat krijgen. Het geeft me wel een beter gevoel, maar ik zeg niet dat ik haar niet ga missen. Goed, we hebben het zwaar dus heel veel filmen gaan we niet meer doen nou dit is de avond ervoor morgen gaan we de weg brengen nou gelukkig is het niet zoals best er wel gaan we naar een goed huis dus laten banaan vallen zowel dus het gewoon stom is is het ook goed Dat ja? toch nee meer dat ja je bent gewoon te groot geworden. Ik heb een goed leven met haar gehad. We hebben een goede tijd met haar gehad. Veel geleerd. Ja. En het is gewoon een scheet. Maak het aan! Dus nu gaan we afscheid nemen voor vandaag. Nou, en dan morgen op transport dus morgen vroeg te filmen we weer verder. Maar of we veel filmen weet ik niet. Want... Nou, mijn broer gaat filmen, want ja, wij houden het niet vol. Ja, Rick gaat mee, die gaat filmen. En ja. uh, we kijken wel wat we eruit knippen. Tess? Is... Ja. En nu gaan we even lekker huilen. Hè? Winnie? Ja. Ja, dat gaan we doen. En ja, Bella staan nog even een keer voor de laatste keer lekker samen los. Een hele goede morgen lieve paardenvriendjes. Vandaag is het de dag dat Bella naar de nieuwe baasje gaat. Even goed uh, gegeten. Hè? Nou. Even vast te uh, maken. Ik ben je het doen. Is Ik persoonlijk zo. persoonlijk zo. Een staartje maken zo, bovenop zo. Dat is een enorm. Dat kan er ook mee doen, ja? <laughs> nou. Hup, hup. Ik ga lopen. Ik heb veel zoveel fungi op met jou. Kom op guys! Daar zitten we dan, met uh, Bella en Tessa. En, hoe voel je je erbij, Tess? Ja, niet goed. Niet goed? Nee. Nee, dat, uh, dat snap ik. Heel uh, vervelend allemaal zo, hè? Te eten te binnen in een uh, transportstand. Zo, nou daar worden de cupcakes gepakt. Weet ik het even laten zien? Dat zijn snoepjes. Oh, zitten in dat bakje. Oh, dat zijn echt van die. Uh... Weet je toen nog gebakken? Ja, dat weet ik nog. Ja, ja dat ziet er goed uit. Ga je dat nu geven aan Bella? Ja, ja en met je Lekker. Zo. die krijgt nu allemaal die gekke muffins. Oh! Lekker, lekker, lekker. Nou, Bella, die, uh, die wordt uh, goed uh, gevoerd. Echt heel veel gevoerd. Ik denk dat ze al de helft van de bak leeg heeft gegeten. Alleen, we hebben hier een hond. Ja, dit en die Bor vindt het, uh, dit is Boris. Dit is Boris. En Boris pakt elk ruimeltje wat op de grond valt. Ja. Als ik één keer zo doe, zo. En dan nu weet ik niet of ik iets anders zeg. Wat? Hé. Die wil niet gaan rennen. Tessa vindt die uh, erg spannend allemaal. maar dan kan je.